Goedemorgen, daar ben ik weer. Nou, poeh, was me een nachtje wel zeg? Ik heb verschrikkelijk gedroomd. Een nachtmerrie was het. Wat was het allemaal ook het geval? Mijn Tesla werd gestolen. Vlak voor mijn eigen ogen. Ik droomde dat Corrie en ik zaten op het terrasje aan een vijvertje. Aan de overkant van het vijvertje stond de Tesla geparkeerd. Komt er opeens een stel aan, pakt uh, mijn Tesla sleuteltje, gaat de voorklep openmaken. Ik uh, bekijk de hele auto en ik zit zo verbaasd te kijken vanaf mijn terrasstoeltje. Ik denk, wat is er nou uh, aan de hand? Raar verhaal. En opeens uh, stappen ze in en rijden ze weg. Godsamme. <laughs> ik de politie bellen en de politie zegt, ja, we kunnen niks doen. Uh, de auto is uh, weg, die kunnen we niet traceren. Well, lekker dan. Maar Gelukkig ben ik wakker en Tesla staat er nog. Yeah. Vandaag ga ik naar Saint-Cyprien. Een heel leuk stadje. Twee jaar geleden was het 800 jaar oud. Het is het oud geworden. er is een markt vandaag. Het is vandaag zondag ochtend. En uh, het is erg druk hier. Ook mensen maar wel verplicht om een maskertje te dragen. Super. Ik heb een lekker het kippetje gescoord. Kijk, dan gaan we vanavond opwarmen? Volgens de neer moet het uh, 80 graden 30 minuten in de oven. Dus dat gaan we doen. Lekker. Terug in het Is het weer een beetje de beter geworden? De wind is aangewakkerd door een storm en de lucht is grijs graal. en graal. schuurtje. Dat was de paasttijd. Dat heb ik natuurlijk niet meer gezien sinds ik gevallen ben. Maar uh, ja, Het is wel... Ja. Heel goed. Ja, het goed. Het is er heel keurig bij. Heel goed hoor. Kijken wanneer ik hier weer eens op kan. Maar op Corrie de fiets kan ik misschien van de week al een stukje fietsen. Kijk, hey, daar komt hier wel iets interessants. Ik heb natuurlijk het begin met muizen van gezet. En uh, ja, bingo! Nou, ik heb geen zin meer. Ik stop ermee, want uh, vanmorgen was het weer nog wel leuk en aardig en zo, en zonnig en warm, maar totaal omgeslagen, veel te veel wind en grijs en kouder, dus we zijn weer echt terug in februari. Jammer. Maar dan is er nog wel tijd voor een momentje Louai. Yes! Vlog? Vandaag zijn we op de bij tante Julia. En lekker aan het drinken. Nou, alleen dat stukje is het wel waard om te blijven zitten tot het einde. Oké, okay, het was het weer vandaag. Tot ziens. Tot morgen. Doei doei.